In deze video ga ik proberen de theorie van Base uit te leggen aan de hand van Lego. En dat heb ik allemaal niet zelf bedacht, maar dat heeft Will Kurt bedacht. En daar heeft hij een mooi blog over geschreven, waar ik het linkje ook uh, uh, zal weergeven hier beneden. En wat we uh, met base, uh, de bayes theorie willen achterhalen, is de kans op A gegeven B. En uh, Eigenlijk kunnen we bijvoorbeeld beter zeggen dat we willen weten wat de kans is op een bepaalde hypothese gegeven de data. En bij uh, frequentistische statistiek zijn we dus elke keer geïnteresseerd in de kans om de data gegeven een bepaalde hypothese. In dit geval willen we juist het omgekeerde weten. Dus in termen van, uh, van Lego, stel je voor dat dit witte de data is die we hebben gevonden en die rode bijvoorbeeld een hypothese is en uh, die blauwe een andere hypothese. Dan willen we dus eigenlijk weten wat de kans is. Uh, als we de witte data hebben gevonden, wat de kans is bijvoorbeeld op die rode hypothese? Um, dus als je random een wit uh, uh, pinnetje zou selecteren, wat is dan de kans dat, die, dat daaronder een rood vlak ligt? Nou, intuïtief is dat eigenlijk heel erg eenvoudig, want ja, je kan zien uh, de helft hiervan, uh, valt hieronder is blauw en de andere helft is wit. Dus eigenlijk is de kans uh, uh, een half op... Als ik random zo'n wit pinnetje selecteer, dat daaronder blauw uh, of een rode hypothese aan ten grondslag ligt. Maar dat is intuïtief. Wat we graag willen is het berekenen. En daarvoor kunnen we uh, de base-theorie uh, toepassen. En wat we daarvoor nodig hebben is een aantal elementen. We hebben namelijk de kans nodig op de data gegeven een bepaalde hypothese. Hypothese 1, laten we zeggen die rode. Of een andere hypothese, bijvoorbeeld de blauwe. Uh, en we hebben de kans op de data nodig. Dus nou, dat gaan we even berekenen. Dus uh, hoe kunnen we dat doen? Laten we zeggen deze. Als we de kans op de uh, data willen achterhalen gegeven een bepaalde hypothese, dan hebben we hier in feite nodig, uh, laten we zeggen, deze hypothese. De kans op de data gegeven deze hypothese. En die kans die is, uh, dit is 4 bij 6. Dus dat is 24, dus 2 24ste is die kans, oftewel 1 ste Dus de kans op de data gegeven, die hypothese. Als we de kans op um, die hypothese willen weten, dan zullen we ons dus moeten bedenken wat is dan de totale uh, probability space. Dus wat is er allemaal mogelijk? Nou ja, die hebben we hier in feite gegeven. Dus um, dit was de alternatief. Het was een, een andere hypothese die we zouden toetsen, maar daar zijn we niet in geïnteresseerd, want we zijn geïnteresseerd in hypothese 1. Dus de kans op de hypothese is dus 24, 6 bij 6, 24 36 Dat is de kans op de hypothese. En de kans op de data, die laatste die we nodig hebben, die zullen we er even onder leggen, hier. De kans op de data is dan de kans op... Die data, ongeacht de hypothese die we hebben. Dus dit is de kans op de data en die is dus 4,36. Nou, daarmee hebben we in feite alles eh, wat we nodig hebben om uiteindelijk de kans op... Oh, ligt die hier? De kans op de hypothese gegeven de data te achterhalen. En als we dat uitrekenen, dus die 2,24 eh, vermenigvuldigd met... Uh, 24-36ste en dat delen door 4-36ste, uh, brengt ons dat precies op een half. Dus de likelihood, als het ware, de likelihood op deze hypothese gegeven de data is een half. We kunnen dat ook voor die andere hypothese doen, laten we zeggen uh, hypothese 2. Uh, en dat zou er dan zo uitzien. Dan hebben we het dus niet over de eerste hypothese, uh, maar dan hebben we het over die andere. Dus dat zou zeggen, zeg, wat is de kans op uh, deze, uh, we willen dus weten wat de kans is op die hypothese gegeven de data, maar daarvoor hebben we nodig de kans op de data gegeven die hypothese. Um, en we hebben nodig de kans op deze hypothese. En we hebben weer nodig de kans op de data. Nou, die blijft hetzelfde. En wat we dan hebben is uh, 2, uh, 2 twaalfde is de kans op de data gegeven deze hypothese. En we hebben hier 12 zesendertigste, dat is de kans op deze hypothese. En de kans op de data die blijft weer hetzelfde, dat is 4 zesendertigste. En als we dat allemaal gaan berekenen, dan komen we weer uit op een likelihood... De kans op hypothese 2, als het ware, gegeven die data, uh, komen we weer uit op een half. En dat is op zich niet zo gek, want we hadden aanvankelijk gezien dat uh, onze data die we hadden, laten we dit even allemaal wegleggen, dat onze data die we hadden, als we alleen maar random een wit stipje selecteren, dan is de kans dat dat of van de ene hypothese of van de andere hypothese komt, precies een half.